Ik sta nu in Bakkum in een van de sfeersvolste straatjes van heel Bakkum. En achter mij een 100 jaar oud huisje. Dat klinkt wat negatief, want hij is echt prachtig verbouwd tot een heel modern huis. Van alle gemakken voorzien. Maar wat nog een extra leuke verrassing is, is dat achter in de tuin ook nog een heel leuk extra huisje is gebouwd. Ideaal voor gastenverblijf, bed en breakfast of je ouders onder te brengen. Die bevindt zich hier achter mij en nog even een blik op de andere woning.